Want dit wordt dan ja, een beetje stiekem jullie bak met vriendinnen en zo. En dan eh, met, misschien met ouders. En dan. Oh! Ja, dat hoort een beetje bij tenure hè. En wat voor plantjes zouden jullie erin willen gooien? Aardappelplanten. Die hebben we dus ook. Hè. Zullen we die dan als eerste doen? Ja. Ik hou heel erg van avond. Wat